Ik dacht, ik doe vandaag mijn cactusstrij aan om een beetje één te zijn met de planten. Ik ben namelijk vandaag bloemist. Mm. Marco, jij bent bloemist in klopt. Amsterdam. Ja, klopt. Jij staat er al heel veel boeketten te maken, zie ik. Ja, dat gaat eigenlijk de hele dag door. Ja. We zijn de hele dag met bloemen bezig. Dus we zijn best wel vroeg begonnen ook vanochtend, ja. toch? Ja, vijf uur op de veiling. En hier dan zeven uur, acht uur de winkel openen. Vijf uur? Ja. Jeetje. Dus verser kan niet eigenlijk. Nee, inderdaad. Nee. En hoe weet jij nou joh, vandaag hoeveel bloemen je moet kopen? Ja, dat is een beetje ervaring en aan de hand van de bestellingen en wat voor dagen het zijn. Wat ga ik doen vandaag? Nou, we hebben toevallig een bruidsboeket vandaag voor een echtpaar. Dus misschien is het leuk als jij die gaat maken. Oeh, dat vind ik wel cool. Ja, ik, ik moet me dan nog wel eventjes een beetje ja, leren hoe je boeket er elkaar doet. En, ja, en ja. hoe ben je erop gekomen om bloemist te worden? Ja, het is eigenlijk uit de familie ontstaan, maar ook uit liefde van het vak. Les 1. <laughs> Wat vind je nou het ja. allerleukste om te maken? Ja, de grote bloemstukken. Echt, ja, echt ja, de, de grote, kunstwerken, die grote zaken. zalen komen te staan. En dat vind ik ook ja. mooi. Ja, Dat is eigenlijk ja. ook een beetje een soort kunstwerk. Ja. Ja. Nou, ik heb de bloemetjes buiten gezet. Laten we eerst bij een normaal boeket beginnen, zeg maar. En dan kunnen we het straks opbouwen, eventueel naar het huisboeketje. Dus kopen mensen nou ook echt andere bloemen per seizoen? Ja, er is natuurlijk een ander aanbod aan bloemen in elk seizoen. Want in de herfst willen ze toch graag de herfstkissanten en dat ja. soort bloemen. In het voorjaar zoals nu, de, de Pionroos en echte zomerbloemen beginnen. Ja, je hebt nu een beetje een beginnetje. Ja. En dan moet je steeds eigenlijk een apart bloemetje in het boeketje af en toe een beetje draaien in je hand. We hebben een Ja. Nou, die gebruik je in een klein boeketje. Oké, okay. ik, ik kan met een ontzettend vasthoudprobleem. Maar daar hebben we elastiekjes voor. Hè? Wat vind je ervan so far? Zeg maar eerlijk. Nee, helemaal goed. Oké. Okay. Chinisten. Nog vijf jaar oefenen en we zijn er. <lacht> Nou, ik ga mijn eigen bos bezorgen. Ik hoop dat ze hem mooi vinden. Tja, <tok> <tok> bloemen. Nee, is nu niet open. Uh, hallo, uh, bloemen voor u? Nou, de bloemen zijn vaak al verwelkt. Hallo, hallo. hi. Ik heb een bos Hoi. bloemen voor jou. Wat prachtig. Wat vind jij er zo leuk aan om bloemisten te zijn? Nou, je bent met een fest product bezig de hele dag. En het is wel fijn dat je mensen daarmee happy kan maken. En tot ze weer blij de deur uitgaan met iets wat ze echt willen en zoeken. Ja. En, en dat, ja, zeg het met bloemen. Hè? Ja, ja, zeg het met bloemen, dat is gewoon wat je zegt. Ja. Nou, super toch? Mooi pakket weer voor de mensen. Want ik, ik heb hier al het begin gemaakt van het mm -hmm. En Wat moet je nou kunnen om een goede bloemist te zijn? Nou, je moet natuurlijk uh, gevoel hebben voor de flora en een beetje de trends kunnen volgen. Tuurlijk. Creatief moet je zijn. Goede vingers hebben. Ja. Maar je mag vooral geen hooi nee, hebben. Nee, dat lijkt me het allerbelangrijkste. <lacht> heb hem af. Ziet er mooi uit. Ja? Yeah? Ja. Yeah. Wow, ik zie nu pas een grote handen jij hebt. Ja, ja. zo kan ik het ook. <lacht> Even kijken of ze het goed doen.